inschrijft Bij de hogeschool krijgt hij inloggegevens uh, voor hun portaal. De instelling kan een eigen portaal gebruiken, die gevoed wordt met informatie vanuit Progressis, of gebruik maken van Progress Portaal. In onze presentatie heeft Schip het Progress Portaal. Nou, momenteel kan een student in Progress Portaal zijn gegevens uh, inkijken, zichzelf intekenen uh, voor vakken uh, en tentamens, zijn cijfers uh, bekijken en uh, berichten ontvangen.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 In het portaal een wissel doorlopen om de parameters voor zijn leerroute in te stellen. Een deel hiervan zal al voor ingevuld worden vanuit de inschrijving via studielink. Zoals de studie, toegepaste psychologie en het studiejaar. Andere keuzes zullen wellicht als keuzenu of drop-down doorlopen worden. Zoals startdatum en het leertempo. Dus of je versneld of traag wil studeren. En Gerard kan daar halftempo kiezen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 Een ingediende leerovereenkomst op basis van een cohort wordt automatisch goedgekeurd. Uh, een student kan een voorstel van de SLB er accepteren, waarna goedkeuring automatisch plaatsvindt. Uh, zulke regels en het beheer ervan worden afgestemd met de instelling.